<laughs> hallo, zeg je hallo? Kijk! Kijk, wat heb je? Heb je een oh. popje? Waar is Popje? Mama, kijk! Wauw, is daar Popje! Zeg maar hallo allemaal bij de familie Romein Hij zus! Papa, mama, Herbert en Brian, dit is de allerleukste familie van Nederland: Papa, mama! Frankische, en eh, oh, eh, politische, politische muur. nee! Maar we gaan naar Erika! mee! Ja, we gaan deze kant om! Ja, daar Hallo! Dit is? Wij. is wel jet! je jet? Nee, joh! We gaan naar Erika, de logopedist, hè! Eh hey, daar gaan we! Zeg, tot in de auto! Ga maar zitten! Papa even Berber erin zetten. Kom maar. Kom maar baby. Deze heb je hier neer. Hé, hey, waar ga je heen? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Kom op. Ja, zag je dat? Zet jij even goed erin. En dan gaan we Brian vastzetten. Ja. Hey, ga jij op je billen zitten? Nu nee op je billen! 1, 2, 3, 4, 5. Ah. doe je nou weer? Wil je zo zitten? Oké. Okay. Dan gaat papa ook zitten. Oh, ga je toch op je billen? Ga je toch op je billen zitten? Ga zitten dan. Ga ik jou met de gordel vastzetten. Ha, ha, ha, Hé, dat vindt Rob helemaal niet leuk, buurman Rob. Dan maak je de camera kapot, hè? Gaan we niet doen, hè? Schud maar nee. Jij zijn de auto. Dus een hebben gewoon zo'n spul. Ja, hoor. Kopje, een lusje je Het er toch van. is alles dit oh nee kijk jammer ik ben vallen. ik kan niet laten hoe was het ja. ging het goed ja. mooi oh wat doe jij nou ja. nee oh bij we in de plassen stampen ja. oh. jij ook Oh, Berber gaat er alweer vandoor, hoor. Ja. <laughs> Ga Berber een hand geven? Is misschien wel verstandig. Samen hand in hand lopen. Berbe. Zo. Hoe kon jij het? Vind je het leuk? Kijk. Kijk. ja, camera, hè. Waar is Brian nou? Brian is weg. Oh ah. uh oh waar is Brian nou? Brian! Waar ben je? Oh, daar is Brian. Ik heb een auto. Papa gaat naar huis met Berber. We zijn toch al bij Erika geweest? Nee. Berber was mee. Nee. Echt wel. Aanblijven, dat gaan we niet doen. Tijdens het rijden, papa moet rijden. Zeg maar tot zo, zwaaien. Nee. Samen zwaaien. Zwaaien, dag. Peace. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> Hé, hey, dat ken ik nog wel, want dat komt uit de oude video, hè. Weet je welke dat nog was? Kijk even mee. Dus ik moest filmen, papa. Ja, jij moest filmen, want ik moet natuurlijk nog een cijfer gaan geven. Brian, kom juist bij papa. We gaan een cijfer geven. Ja. Kom maar. Kom, gaan we een cijfer geven. Dankjewel. Oh, dat doen we niet, jongelijk want we zijn toch zo super blij! Weet je waarom we super blij zijn? Wat hebben wij gehaald? Bijna. We hebben bijna 1000 abonnees. Fucking wow. Jee En dan even een handkusje. Dat hebben ze wel verdiend. Maar. Zo. Hebben we? Bijna 1000 abonnees. Dan zeggen we tot de volgende vlog. Lekker en sneller was dit. Doei! Zo. Ja. Ja. Vond je deze video nou super tof, leuk, gaaf?